30 caps, dat gaat wel moeders, lekker dan. bij mijn stash, gast. Nee. Oh, nee, nee, nooit, <laughs> hey, oh, nee. nee. Yo, leuk jij checken in deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op rustig Games. Jongens, vandaag... <laughs> vandaag heb ik samen met uh, Geelov, heel laat in de avond, dat uh, je pvp't tegen zijn faction, upgrade. We hebben een paar keer in zijn base gefight. Zij zijn in onze base gekomen. Het was een toffe avond. Voor de rest nog wat andere clips ga ik in de video doen. Dus hop, gaan genieten van de video. Laat zeker van een like achter degene dat de giveaway heeft gewonnen. Ik heb geen idee van. Dat heeft iemand anders voor mij bepaald. Want ik zit nu in Normandie in Noord-Frankrijk te chillen. Dus uh, laat zeker of die like achter super tof zijn. Ik kan nog steeds jullie reacties en zo lezen. Dus uh, ik hou er altijd van om die te lezen. Abonneer als je niet hebt gedaan. Want slechts moet je die abonneren. En geniet van de video maar even. Godverdomme jongen. 30 caps, dat Magde gaat wel lekker zo. bij mijn stash, gast. Nee. Oh nee, nee! <laughs> Kijk! Hey, oh, nee nooit, nooit. Niet koken. Nee. Nee. Dat die weg het. Ik heb hem erin ik heb hem erin Oké, oké, Bax. Kom, noord kom 1v1. Doe eerlijk 1v1. Kill yeah, of kom, kill of kom. Laat eerlijk eerlijk gewoon doen. In hey, Noord Noord, kom, let's go, let's go Noord. Let's fucking go Noord. Dit is voor YouTube man, dit wordt gezien door drie mensen. Door mijn Jouw hond. beste kijkers, ik zit in de pace. <coughs> Jouw beste kijkers, abonneer ik op gewoon Gerda. Nee. <laughs> oké, okay, laat, ja? nee, laat me in, ja? 2T, ik doe ver 2VT, laat me in. <laughs> nee, ik zit op andere de andere, andere kant. Ik laat hem in, ik laat hem. In. Noord, ik heb zeg maar aanreks. drie maanden aan een sp. Ja, nee, je pots. oké. Okay, fair toe. Ben je serieus? Ben je serieus? No. Ben je... Ja, ja, ja, ja. Doe dicht, doe dicht joh. Ben, ben je zo bad dat je zo tegen, dat je zo moet winnen? Oké, okay, laten we dit okay, overnieuw yo. doen. Gozer, ik laat hem in de base. Wat doe jij? Jij doet ah, het f***je overnieuw. Ik heb geen ja. reden om dat te doen. Jawel gast. Houd ga je fucking vullen. Uh, ja, hey, geloof ja, kom, Moment Ik moet frustratie op vloedje. wil jij even <laughs> even Nee, nee, nee, ik ben nu jou, met jou even over. Ik heb geen potions, <laughs> ik heb geen potions. Ja, ik heb geen cap meer. <laughs> Oké, ontbij, kom maar 1 veen dan. En nu heb je het alweer verleukt, hè? Nee, joh. 1, niet hoef jongen, hè? Ja, kom dan, jongen. Je hoeft er niet helemaal niet in te curl, joh. Laat je er vrijwillig Niks. Ik woon veel meer op jou, Jongen, je moet je verbouwen. Oké. Nood, nood, nood, nood, hoeveel kappels hoeveel Kom Hoeveel kappels er. Kom maar, 10. Ik heb een 9. Nee, we hebben geen bard. Oké, jij of jij vertrouwen. We hebben geen bard. En Bo die staat in deze. Waar is die, waar is die gilte voor? Je in, jongen, wat denk ik? Nee, z'n blokt. <laughs> <laughs> We zijn 2 DTR, ik weet niet wat jij denkt Pipo. Mag ik, ik hem uitkillen? Ja, nee, jij ja, mag dat. Nee, bro. Nu, doe nu! Breek! Oké, open het. Oké, open het. Nee, ik kan niet, nee, Oké, oké. Nee, Noord. Oh my god. No, ik heb gewonnen van noord. <laughs> ik heb gewoon Ja, noord, jongen. Je hebt een warm, verloren van vloetje. Are you kidding me? Tootie boys. Nee man. Nee. Vloetje alles goed. Ja, ik ben nu dood. Wat doe jij? Doe je hoor? Ja, maar op? dit is gewoon lullig. Ik wilde gewoon die Bart set vrijwillig teruggeven. Nu eet ik gewoon rustig al mijn gaps op. hebben dan bard, buddy, pas op. Ja, dan moet je vooral dat doen. Welke bard? Wacht. Strengt 20 seconden oplader, op Lalea, Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Je Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Thanks for Wat? thanks for Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? waarom so zit Wat? Sure steeds Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Ja, yes. Hé, hey, wat is dit? Ik word opeens weer geslagen, dat is echt bullshit. ik heb nu een betty, ik Hij heeft effect, hij heeft effect. gelijk weer aan, dat oh, is bullshit. Ja, door ik eigenlijk een je moest op fuck, man. Je mag op zich nog steeds wel, die Bart het gelaten geven. ga weg nooit, ga weg nooit, Dus je dood bent, het. Ga weg nooit. Ga heel op maken, het is een dik scan. Twee led. No. <laughs> ja wow. wat is dit? Is niet... Ik kreeg. Een... Ja, ik ga dit reviver houden. Oh, wow. Nee, dit kan, dit kan je niet 3-5 krijgen hoor. Dat is bullshit als Tuurlijk je net Gast, Ze kiezen alle twee ook nog in een B zit en ik kon niet ja, weggaan. Dat, dat ja, dat is dat is Wat een goede server dude. Ik heb hem, ik heb hem. Jezus, die shit jongen. Ik <laughs> ga ik wou niet eens echt peullen! Zit Als base? je er nu niet in peilt, hè. Ja, hij zit er weer in. Wa waarom? Serieus, impai? Se. Ben je. Is het een joke, impai? Alex, dit zie je, dit hè. de volgende keer ben jij dit. Zo. Mensen worden geroost, hoor. Geil of kal. Regen Return, napsurf. Bijna, bijna, bijna, bijna, 2 seconden. Ja, als Bart. Uh, <laughs> Ik heb jij geen streng als Bart. Eh, Ik heb iemand zijn caps nodig. Ik heb absort. Drop je caps. Gas, je gaat sowieso uitgecrit worden, hoor. Hun pakken dat nope nope 100% op. Okay, drop your nope gaps. Oké, drop hier gaps. Ja, je hebt het niet. Hij heeft geen net. We zullen lang al online. Heb je mink gekilld? Oké, okay, Empire Prima 2. Als die dief is Alex, maar niet heeft. <laughs> <laughs> ja man, jawel. What the fuck? No way dat je hem hebt. nee ga weg boys. Snel, sta snel. paar kom, ik heb geen, ik heb geen water ofzo. So spring naar beneden. Zoek naar beneden. Oké, kal dingen, call dingen. Ik weet niet hoe ik die dingen niet had gekregen. Oké, okay, wacht, we kunnen hierover praten. Ik wil best droppen. Oké, okay, stop dan. Stop, stop, stop. Ja, maar jullie gaan me, gaan jullie me scammen? Ja. Oké, okay, wacht. Ik wil wel nog één gap eten voordat jullie me uitkrijgen. Wij kunnen nu niet voor een barde. Oké. Okay. Als je me kilt, jongen, dan neuk ik echt je vader, hè? Ja, en hier komt hij. Hier ga ik dood. Let maar op. <lacht> ja, ik wist het. Is gewoon lullig. Is gewoon lullig. Je hebt ook een retard dat je <lacht> Ja, jongen, ik moest toch wat proberen? Ik had vier... Lees, leest je fucking chat niet eens, jongen. Gast, 2v1. Een weet je, jongens, wat deze man doet, hè? Hij is triggerd door staf. Zo doet hij, op 1 DTR, gaat hij in de spawn lopen. Kom buiten, hè? In de warzone. 1 DTR. <laughs> ja, maar dat kan gebeuren. Yo, leuk dat je gekeken gekeken. Leuk dat je hebben gekeken naar deze video. Like zeker, abonneer. Um, en laat zeker even een toffe comment achter. En ik zie jullie als ik terug ben uh, van vakantie. Yo.